Een persoonlijke gezondheidsomgeving, is dat wel veilig? Goede vraag en belangrijk, want gegevens over jouw gezondheid zijn privé en moeten dus goed beschermd worden. Om de vraag goed te kunnen beantwoorden zijn er twee dingen belangrijk. 1. De veiligheid van de PGO zelf. en 2. De veiligheid van de verbinding tussen jouw PGO en jouw zorgverlener. Eerst over de veiligheid van de PGO zelf. Gegevens over jouw gezondheid zijn gevoelige persoonsgegevens... waar een PGO net zo zorgvuldig mee om moet gaan als bijvoorbeeld een ziekenhuis. En hoe zit het met de verbinding tussen jouw PGO en jouw zorgverlener? De verbinding tussen jouw PGO en jouw zorgverlener is veilig... als je dit label ziet, het MET-mij-label. Stichting MET-mij heeft regels gemaakt voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens. PGO's en zorgverleners met dit label houden zich aan deze regels. Meer weten over PGO's? Ga dan naar pgo.nl. Wil je meer weten over hoe een PGO jouw gegevens beschermt? Bekijk dan deze video.